Goedemiddag heren. Goedemiddag. Ja. Ik denk, uh, dat hier ja, zelf op uh, de duiklicht wordt gelegd. Dat we drie hoog gaan stapelen. Twee meter breed. Om ervoor te zorgen dat hier het welwater uh, stopt En dat het achtergebied beschermd is. En dat loopt tot aan de rode vrachtwagen. En bij de riertank daar, bij de boer, daar zitten ook nog wat uh, punten waar de dijk slecht is. En dan een stuk verderop het weiland nog in. Aan de diertank komt losse zand. Het daar komt losse zand ja. op een doek, daar hoeven wij niet veel in. Ja, daar hoeven we eigenlijk meer krijgen in de koppel in de doek en, en, ja. en, uh, en de uh, zand. Dus wij uh, gaan uh, tot uh, hierover beginnen en tot aan de rode vrachtwagen hebben uh, rustig uh, geregeld. Kijk ja. wat dan hier op. Daar komt Even van nieuwe zandstap halen zeker. De situatie is weer anders. Dus wij houden hier eh, vanuit Hollandse Delta het hele gebied houden we 24 uur per dag houden we dat in de gaten. En dat eh, doen we op twee manieren. In de eerste plaats eh, door de, goed het aflezen van de waterstanden en de pijlen in de polder. En in eh, de tweede plaats doordat eh, onze collega's eh, dagelijks eh, de dijken afrijden, de polders doorrijden. En op het moment dat daar iets misgaat of eh, dreigt mis te gaan... Dan nemen ze maatregelen. Wij hebben natuurlijk gewoon onze eigen taken en wij doen super ons best om alles goed te houden. Maar ja, tegen overmacht valt er weinig, weinig te doen. En dan is er steeds meer, vragen we ook van inwoners en bedrijven en burgers zelf om maatregelen te nemen. En dat denk je van... Uh, het is al heel moeilijk, maar dat is het niet. Want bijvoorbeeld een stopcontact op plinthoogte uh, of een stopcontact op deur deurknophoogte. Dat kan het verschil maken tussen uh, elektriciteitsuitval. Wat verwacht jij voor de komende dagen nog? Uh, want het water gaat wellicht nog stijgen. Ik verwacht dat het uh, iets gaat stijgen, maar niet uh, dramatisch. Ik zul ik weer en we kunnen gewoon ons bootje gebruiken om uh, mee te recreëren. Ten slotte wil ik nog even, niet ongenoemd laten, dat uh, 15 van onze collega's in Limburg, in het Limburgse Horst, aan de, aan de bak zijn. Ze helpen daar samen met andere waterschappen uit, uh, uit Nederland om uh, Limburg uh, de zandzakken te vullen, zodat het uh, leger daar die extra dijken kan aanleggen of dijken kan versterken. dat je stelt me hiermee gerust, want dat is een teken dat jullie capaciteit over hebben en daar hulp kunnen bieden. Ik hoop dat die hulp goed terecht komt. En, uh, dank voor jouw bijdrage en uh, heel fijn dat je ons gerustgesteld hebt. Jij zei zelf al, de, de lazen kunnen in de maandag, heb ik begrepen. Ja.